Mijn naam is Rianne Poot en ik ben werkzaam op de Universiteit Utrecht. Ik heb meegewerkt aan het project Dieper leren door online peerfeedback. In dat project hebben wij een methode ontwikkeld waar studenten online peerfeedback geven, ontvangen en er vervolgens over met elkaar in discussie gaan. Er kleven wat mij betreft twee voordelen aan peerfeedback. Voor docenten, zeker in grote groepen, is het een gratis kans om studenten feedback uh, te geven, en voor studenten is het interessant dat zij in de rol van docent moeten gaan zitten. Zij moeten de beoordelingscriteria internaliseren en als een reviewer te werk gaan. Hierdoor worden ze scherper in wat moeten we eigenlijk doen en zijn ze ook weer scherper zodra ze hun eigen feedback ontvangen, waardoor ze dieper gaan leren. Wil je nou meer weten over peer feedback en over onze methode? Ga dan naar de SURF-website over peer feedback want daar staat al ons materiaal. En kijk op 25 november... Na ons webinar.